Andreas, je ja. hebt echt goed goede kaartje, even zo so je you know. oh. oh my god. Oh is god. een oh goede voel. Oh ben je goed? Oh my god. Yo, leuk te zien aan deze nieuwe video. Ik ben Andreas, zoals je links van boven ziet. En vandaag speel ik met mijn vrienden een spel Wie is de Psychopaat. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Laat het zeker een like achter, zou super tof zijn. Abonneer als je het niet gedaan, want slechts of moet je je abonneren En geniet, geniet gewoon van deze video. Oké, okay, vandaag spelen we dus Zijn We Psychopaat. Je moet een paar situaties je visie opgeven of hoe je zou reageren op die situatie. Heel simpel. Uh, en trouwens, dit is niet wetenschappelijk. Dit is gewoon iets dat ik online heb gevonden, um, puur voor de fun. En degene die wint krijgt, um, mag opscheppen, of dat hij gewonnen heeft, en uh, krijgt een mentale stonis. dus dat is ook fijn. Uh, hoe win <laughs> <vind> je? <laughs> als je de meeste vragen juist hebt. Ik het nog steeds. Maar hoe kan je iets juist hebben als je... als je... Dus we spelen Zijn We Psychopaat, dus als je psychopathisch antwoord geeft. Oeh, ik ga oh. helemaal oud op de boos Ja, daar ben ik wel ik goed houden. in. Maar, we gaan het doen. Oké, okay, top. Oké, okay, dus. Er is dus een klein kindje. En hij krijgt een cadeautje van de kerstman. Een voetbal en een fiets. <laughs> maar het kindje was niet blij. Waarom? Het kindje is dus niet blij met de voetbal en de fiets. Waarom niet? Oeh, oh, het, het, het kindje is gehandicapt. En zit in een rolstoel en kan daarom niet fietsen en voetballen. Nee, nee ik denk het De ouders wel. zijn dood. Meisje wil liever de Barbies hebben. Wat hebben de ouders dan met? Nee, ik Tip. denk ah, dat de Kerstman. Die heeft een gat in de bal gemaakt. En dan krijgen ze zo'n pompoenidee op. een weet je wel. Dat is een. Nee, Joost! Nee, dat is geen. Dat is geen. De Kerstman heeft hem gewoon aangerand. En hij is niet. Wat de fuck is er mis met jullie? Een psychopaat is. Dat is niet iemand met. Oh, en zo allemaal, hè? Is het, is het een meisje of een jongen? Ja, een jongen. Shit. Jullie hersenen. Oh, Oké, okay. okay, iedereen heeft al een antwoord gegeven. Jammer. Ja. Oh, moet ik er nog antwoorden? Ja. <laughs> Mijn um, nee. kind kan niet fietsen. Nee. Oké, okay, nee, het antwoord. Emiel heeft het eigenlijk juist. Het kindje heeft helemaal geen benen. Dat is eigenlijk best wel leuk, ja, maar ook... Emiel. Het... Dus ja, gehandicapt heeft geen benen. Emiel heeft het ik gewoon kan... juist. Emiel... Ik kan voetbal met een rolstoelen, maar. Hoezo heeft een gehandicapt geen benen? Die dus als je gehandicapt hebt, heb je gelijk geen benen. Oké, okay, hij zou ook in een rolstoel. Oké, okay, dus, de tweede situatie: Laat in de nacht. Een man heeft dorst en gaat wat drinken. Nadat hij klaar is met drinken. <laughs> Kijkt hij naar, de, naar zijn rechterkant en ziet hij een inbreker. Deze man rent en verstopt zich in de kast. Stel, jij was de inbreker en jij zag dit. Je hebt een mes in je hand. Wat zou je doen? Broodjes smeren. <lacht> <lacht> ik zou, ik zou okay. eerst wat water drinken. Is dit een makkelijke? Ik zou die man neersteken, dat is toch gewoon het logischste? Dus, wa, dus wat, iets nee, specifieker met de... Nee, nee, nee ik, weet de... Het, ik weet het. Ik doe mijn mes. Ja, maar tussen die twee deurklinken, waardoor die niet naar buiten kan, kan ik alles lakken. Ja, best een goede antwoord. Oké, okay, Emil, ja? Yeah? Ik zou hem gewoon neersteken. Dus je zou gewoon die kast in rennen en neersteken? Dat is toch gewoon de hele tactiek, ja? Dat, uh, dat is voor okay. tactiek, ja? Amy, wat zou jij doen? Ik zou mijn naam schrijven op de kast en zeggen: Ik was hier. En dan spullen meenemen en weggaan. Dat is een beetje fucked up. Oh, maar ben je wel echt de okay. domste overvallen ooit. Oh, die shit. <laughs> Hoezo? Als ik alleen maar voornaam doe, dan weet ze toch niet dat je, je, je, je het was? Eh, uh, Jost? <laughs> nou, ik weet het niet. Glaasje water pakken en weglopen. Oké, okay, Jelmer? Ik zou denk ik ook gewoon aan die kas rennen en ga ze neersteken ofzo. Oké, okay, en Steffi, Jij ging een broodje smeren. Jij ja, met haar best. Oké. Okay. We uh, Jullie lekker. zijn allemaal normaal. Wow! Dank een psychopaat u. zou heel lang wachten stil, totdat de man uit de kast komt en hem dan vermoorden. Dat was best wel gay. Dat was wel echt creepy. Dat is echt fucked Dat is echt fucked Dat is echt Dat is, echt, slim, dat is, ja, slim. Dat is echt kut. Een normaal persoon zou gewoon in die kast rennen en vermoorden, of gewoon wegrennen. Maar... Kut, we hebben het Maar ik af. ben dan eigenlijk ook niet normaal. Tot nu nee. toe is Emion nog steeds de enige psychopaat. Nice. Kut <laughs> ja, dat wisten we het. <laughs> Oké, okay, situatie 3: Je leeft in een appartementsgebouw. Je zit op de vijde verdieping. Het is laat op de avond en je bent wat moe maar besluit toch om even naar buiten te kijken. Op dat moment dat je naar buiten kijkt, ben je getuige van een moord. De man die dat de moord heeft gepleegd, ziet dat jij dat heb je gezien dat hij die moord heeft gepleegd. En in een instant wijst hij naar je en doet zijn vinger naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Waarom? Wat betekent die vinger dat naar boven, naar beneden gaat, naar boven, naar beneden? Oh, kan je wel, kan je oh, weten ja. welke verdieping die zit? Oh, heeft. dat kan je tellen. Ja, dat is, in de, dat is oh. inderdaad. Oh. Zo, zijn hoofd. Zijn oh. hoofd. Hij ja. heeft oh het direct, direct juist. Aan, What the fuck? Psychopathische verdieping aantellen, Dus weet op welke verdieping je zit. <laughs> dat maar dat is ook gewoon het logische. Dat vind ik het kut dat jij het eerder zei. Fuck. Dat is echt... Dat is, ja. Ook mogen, het is, het is, is in best inderdaad best zo. Ja, okay. Maar een normaal persoon zou ik wel zeggen... Hij, hij probeert je iets duidelijk te maken of hij wijst gewoon naar je. Maar iemand die een beetje fucked up denkt. Ja. Nou, Bronx heeft de punten. Oh. Bronx bent de punten. Hé, nee. Okay. Kom you... hier. <laughs> het is niet. dit is, je wint niet. <laughs> oh my god. Oh ja. Ik wil <laughs> juist ja. niet winnen. Je wint toch je wel? Je bent dus Zeg gewoon wat je denkt van de situatie. Als je wilt winnen, dan mag ik dat ook. Dat is best wel cool. Dit is heel fucked up. Um, je bent een It's... meisje en je bent bij, bij de begrafenis van je tante. Je tante is overleden, dus je bent aan het rouwen. Plots zie je aan je rechterkant een hele mooie man staan. Je wordt direct verliefd. De man draagt volledig zwart en heeft zwart haar. Die nacht vermoordde je je zus. Waarom? Omdat die man misschien terug op, op die begrafenis die getrouwen gaat. Het is de man... Oh, nee. Omdat die man misschien terug op uh, die begrafenis gaat. zijn. Ik wacht, heb wacht. wacht. Steffi, je zijn er nog eens? Van... Die man gewoon nog eens zien. Oh ja, het is je, de man van je, de <laughs> zus. Je zus? Nee, nee, nee. Je zus het is, is die de man van de zus. Oké, okay, wacht. Emile, nee, zeg nee, eens. Nee, nee, nee. De zus is de moeder van de man. Dus je, je doodt de moeder. Wat? Waarom? Waarom zei je je Waarom zus, je zus is nee. doen? Wacht even, nee, wacht even. Andreas, die tante, zegt die zus, dan dood je toch jezelf? Nee. Wat? Je doodt gewoon je eigen zus? Oké, okay, Andreas, als, Andrea, als jouw tante is en je kilt je zus, dan ben je niet... Hé, hey, Andreas. Jezelf aan het killen. Nee, dat klopt. Het is gewoon die goosje, die... zij vermoordt haar zus, zodat die man er nog een keer kan komen, zodat die man kan aanspreken. Dat heb ik gezegd. Ja, dat zei oh, Steffi. Dat, dat klopt. Het antwoord is... <lacht> zodat, je hem, <lacht> zodat je hem terug kan zien op de begrafenis. En normaal persoon zou dus zeggen, betreft. hij is verliefd op de zus, dus Amy, Jelmer en zo. zou ik zeggen gewoon oh. van... Je bent in een donker bos. Je wandelt door het bos. En je voelt plotseling iets tegen je rug. Je draait zo snel mogelijk om. Wat zie je? Dit is uh, meerdere keuzes. Dus ik zal even de keuzes Klemmen. voorleggen. Nee. Een <laughs> caveat. Stop. Ik moet nog de keuzes voorleggen, oké? Okay? Oh. De eerste is iemand van het andere geslacht. Dus je draait om en je ziet iemand van het andere geslacht. De tweede is niks. De derde is een geest. De vierde, een wild dier. Vijfde, een hond. Wat zie je? Eén van die vijf. Het is sowieso een man, want een hond die gaat. Springen en shit. Psychopaat. Een dus gewoon, je voelt iets in je rug. Je voelt iets, je voelt een aanwezigheid, je voelt iets in je rug. Je draait een zo pak. snel mogelijk om. Ik zeg niks. Gewoon. Dus wat zie ja, je? Je niks. kan één van deze vijf, iemand van een ander geslacht, niks, een geest, andere... een wild dier nee, of een hond. Ja, niks. Want dan ben je juist een psychopaat. Ja, ik denk dat als je niks ja, dan dat dan dan je, je iets voelt... iets, maar dan is er niks. Ja, precies. En dan zit je, fuck. En dan ja. ga je rare dingen in je hoofd denken. En dan ga je, en dan ja. Oké. Okay. Steffi, wat, uh, wat vind jij? Ja, ik, ik, ik denk de man. Dus of iemand van het andere oké okay. Jammer? Ik denk ook niks. <laughs> niks? Emiel, wat zou jij ja. pakken? Uh, nummer 1. Iemand van het andere slacht. Jullie zijn allemaal normaal. In de studie werd ja. uh, vastgesteld dat een psychopaat meestal de hond pakt. Waarom? Nee, maar een hond springt toch op je? Dat, dat werk je toch? Ja, een hond? Oh, ze maar een, hond kan een hond kan ook stilstaan, staan. Een hond kan ook gewoon. Niet alle honden zijn ja. zo speels. Maar mijn hond nou, kan niet springen, is, is dik. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, deze moordenaar beslist om een andere man te steken. Wel vijf keer. Nadat hij vijf keer heeft gestoken, verlaat hij de lift waar hij de man heeft vermoord. Deze lift heeft overal ramen. Je kan dus uh, in de lift zien. Deze moordenaar blijft naar de lift kijken. Waarom? Oh, ik weet het. Omdat het Hij blijft naar de lift kijken alsof, er, alsof hij het niet deed. van, Oh mijn god, is dus iemand vermoord? Ja, dat is wel. Geopat, vindt vindt zijn eigen werk heel mooi en blijft dan te kijken. Nee, ik ja, ik zeggen, zeggen. Gaat je gaat u opeens een take the L doen. <laughs> Oké, okay, dus jullie zijn allemaal redelijk normaal, behalve Bronx. Hij verlicht de situatie hey. niet. Het zou opvallen oh. als iemand van deze vreselijke situatie wegloopt. Dus dan ben ik goed. Ja. ja. Want andere ja. mensen kunnen ook in de ja. lucht zien. En dus zetten. iedereen kijkt. Daarna ja. naartoe. Oké, okay. ik heb er nog één. Uh, deze is heel, heel fucked up. Oké, okay. dus. Er is een meisje vermoord. Ze ligt in vreselijk veel stukken. De onderzoekers stellen snel vast dat de zus het meisje heeft vermoord. Als ze alle stukken van het meisje bij elkaar proberen te verzamelen, missen ze 25%. Waarom? Uh, opgegeten. Ja, ik zeg opgegeten. Zo dommer. Verkocht, ja, onder, ondergaande verkocht op de zwarte markt. Easy center, hè? Lekker vlees. <laughs> ja. Ik weet het niet. <laughs> Oh ja, dat ligt in de olifshouwer, liggen die dingen. Oké. Okay. Um, waarom maken. hebben jullie het allemaal goed? Ja, het meisje. at het andere meisje op zodat er elke dag nog een stukje van haar bij haar zou zijn. Oh mijn god. <laughs> oh god. Dat is zo. Scheiße. is dus altijd gewoon langzaam op. Ja, elke dag een stukje. Elke dag een hapje. Ik heb weer een punt. Dat is echt goed. Echt shit. Nou, ehm. Um, dus dat waar was het. De prijs? Ja, die krijg je, die je krijgt je mentale stoornis en... Ja, stoornis. een stoornis. Misschien een psycholoog starten. of zo. Een jaar psycholoog betaalt hoe ja. het 3 als... <lacht> <lacht> Ja, misschien wel. Ja, je had er ook veel juist ja, hoor, Steffi. had er ook twee juist. Ik heb er geen... Heb ik juist? Nee. Hè? Jawel. Ik had er één goed, alleen bronzen. Ah, ik had al er een ook een... Reetje, jammer. Ik wist dat niet, dank u. Yay. Steffi was ben... er eentje met echt net sneller dan ik. Ik ben niet gewonnen. <laughs> Oké, okay, wat vonden jullie ervan? Was We het toch niet zo erg als jullie dachten? Nee. nee. Ik wil nog een keer. Ik kan er nog een voorbereiden. voor Ja, ja, ja. Meer, meer. Nee, niet nu. Moet ik helpen? 50, 50 ja. likes. 50 ja. likes en ik, ga, ik maak er nog eentje. Ja, dus ik dank ga iets maken kijken. Smaak, dus. ik ga alles liken. Mijn, mijn bio, mijn Insta zit in de beschrijving. Ja, is goed. Ik kan het er wel inzetten. En wilt. mijn Instagram en ja, ook, dankjewel. Joost en Insta ook, ook in de beschrijving. Ja, mijn Insta ook, ja, Joost ja, ja. en YouTube in de beschrijving. <laughs> jaar Insta in de beschrijving. Mijn ook. Over ja. de Snap in de beschrijving. <laughs> <laughs> <laughs> Laat zeker van voor likes like als bent, zijn. abonneer. Als je nog niet is geabonneerd op dit kanaal, het zou heel raar zijn, maar uh, doe het ook zeker. Check al deze guys in sociale media uit. Um, Emiel kan vater sjouwen, dus uh, contacteer hem daarvoor. Jongens, ik de energie die geld verdient. Ja, ga, ga. Wel tot de het. Wel tot de reis. Maar dat is wel echt mijn droombaan, jongen. Oliefsjouwen, af. Awesome. Ja, dat is echt leuk. Ja. Nou, ja. uh, ik, ik zie jullie de volgende keer. Doei.